Hallo YouTube, mijn naam is Mark en ik ben de oprichter van Voice. We hebben een prachtige vestiging in Nederland, maar ook een vestiging in Zuid-Afrika. En daar werk ik de komende drie maanden. Daarnaast werk ik een hoop remote, dus we praten vandaag over de keer die ik daarvoor mee ga nemen. Let's go! Laten we beginnen met wat er niet in de tas zit. Dat is deze telefoon, de OnePlus 5. Fijne camera, Android, razendsnel en dus heel erg ideaal. Schiet daarnaast best aardig foto's en video's, dus die gaat mee. Vervolgens gaat er mee een laptop: voor mij is dat de Dell XPS 13. Fantastisch uh, ding voor het kantoorwerk. E-reader, uh, Kobo, uh, waterbestendig, altijd handig en uh, uh, hij uh, kan heel slim omgaan met licht en donker en achtergrondlicht daarbij. Fijne e-reader. Vervolgens, daar hebben we natuurlijk regelmatig, en daarvoor gaat mee deze Plantronics headset. Het mooie van deze headset is dat hij ook goed samenwerkt met de app die wij op het werk gebruiken, zowel op de computer als op de mobiel. En dus kun je eigenlijk bellen zonder een telefoon hoeven mee te nemen. Daarnaast heeft hij noise cancellation een klein beetje, dus dat is heel erg prettig voor op kantoor. Dan hebben we nodig wat spulletjes die altijd handig zijn, namelijk een random reader om je bankzaken te kunnen regelen. Een oplader voor de laptop. En een muis. Die neem ik altijd los mee. Dit is de MX Master van Logitech. Een erg prettige muis. Ik denk de beste muis die ik ooit gebruikt heb. Heel erg accuraat. Als je het echt goed wil doen, neem je er nog een losse muispand voor mee. Dan hebben wij ons een Moleskine notitieblokje. Een mooi klein uh, formaat blokje, um, uh, pen uh, er los aangeklipt met een klein dingetje wat we ooit op ebay hebben gekocht. Zodat de pen niet tussen het boekje zit en uh, het boekje helemaal uh, stuk maakt. Verder schrijven we en schetsen nog wel eens het een en het ander. Dan is het handig om flink wat pennen bij te hebben. En ook een aantal uploaden. Verder nemen we mee een camera. In dit geval een uh, Canon 5D Mark III. Met een 50 mm erop en er zit een peak design strip op waarmee je makkelijk het makkelijk vast kunt houden. Um, verder gaat ermee 40 mm lens voor straatfotografie en 85 mm uh, voor het uh, filmen tijdens events of het, uh, fotograferen tijdens events. En daarmee kun je hele mooie plaatjes schieten op kantoor en op straat. Dus dat is een hele mooie combinatie. Dan voor presentaties deze UE Boom Speaker. Plutus speaker, hartstikke handig ding, veel geluid. En als je presentaties geeft waar je de audio niet goed geregeld is, kun je deze altijd meenemen. En een powerbank, een grote van GP, 15.000 mAh, ongeveer goed om drie, vier keer goed op te laden voor alle handen apparatuur. En met een 2,1 Ampere en een 1 Ampere aansluiting. En de laatste van de grotere zaken die meegaan, de Bose QuietComfort 25. Deze heeft aanzienlijk betere noise cancellation dan die andere uh, headset die ik net liet zien. Die is ook echt puur bedoeld voor audio. Als je een dagje heel geconcentreerd deep work moet doen, is dit de headset daarvoor. Dan hebben we nog een hoop kleine zaken die meegaan. En dat zijn erg handige dingetjes. Dit is een tasje uh, met heel van die kleine zaken, um, van alles wat. Dit is een oplader voor de uh, Canon camera uh, accu's. Maar die kun je opladen via USB, zit een indicator op hoe vol die is. En dit is veel kleiner dan een reguliere oplader. Ideaal apparaatje, kost ook bijna niks, dus haal die. Dan dit dingetje, de Kiwi Bird. De Kiwi Bird is een adapter USB-C die ik onderin mijn telefoon kan doen. En daarmee kan ik de camerabeelden uitlezen of ik kan er een USB-apparaat aansluiten. Dit is ideaal als je even snel wat fotobewerking wilt doen en dat gaat een stuk sneller dan dat via wifi te overzetten. Dan twee reserveaccus waar we nog over hadden. Een sleutel waarmee ik de mounts van de camera, die hier aan de onderkant zitten, kan losdraaien en vastzetten. Een micro-USB-uitlezer. En een hele rare, maar soms fotografeer je bij events waar veel audio zit, en is het fijn om even oordoppen in te doen. En dit zijn dus de oordoppen. Kun je eventueel ook in het vliegtuig zelf gebruiken. Als je geen noise cancelling headphones op, uh, opzet. Dan deze nog. Een doekie. En je lens is gewoon te poetsen. Maar met een lekkere kleine verpakking. Altijd handig. En dan hebben we nog een aantal echt losse zaken. Natuurlijk opladen voor telefoon en dergelijke. Met een USB-C kabel. Een mini USB kabel en een micro USB kabel, een rj 45 kabel, maar wel een platte en daarbij een docking station USB docking station, waar je die op in kunt pluggen, maar ook VGA op in kunt pluggen, HDMI en dat soort zaken meer, hele handige adapter. Extra SD kaartjes voor de camera netjes in een mapje gedaan zodat je daar overzicht op hebt. Een HDMI-kabel, om een of andere reden heb je altijd wel ergens een kabel die stuk gaat en dan heb je er zelf een bij je en een klikker van Logitech om door presentaties heen te klikken. Ook nog een hele leuke is deze. Dit is een TP-Link usb WiFi adapter. Dan zou je zeggen waarom heb je die nodig, maar er zit een losse antenne aan en op sommige plekken heb je heel slecht bereik en die losse antenne helpt dan. Gaan we het nu nog even hebben over die tas zelf. De Peak Design Everyday Backpack, 20 liter. Hij is wel wat zwaarder geworden. Ik zag de camera al eventjes trillen. Je houdt zelfs wat ruimte over. Voor je sleutels, vergeet het wel niet. En de laatste, onwijs handige voor onderweg: de Secret Wallet. Oftewel je portemonnee met daarin vooral je passen. Er zit um, nog één bijzonder dingetje aan die tas, en dat is deze clip aan die clip kun je een camera hangen zodat je hem nog makkelijker snel kunt pakken en dat ene mooie kiekje kunt schieten. Veel plezier met je reis of met je remote werkactiviteiten.